Nou, Happy Lift Free Floating is weer een, uh, een, een, een, een soort draadlift. En de naam zegt het al, het wordt niet gebruik gemaakt van free, uh, van free floating, uh, van, van naalden. Maar eigenlijk van gewoon de gewone draadjes die gewoon vrij in de uh, ja, in, het uh, ja, ...in het gezicht zich bevinden. Ja. Voordeel van de uh, Happy Lift Free Floating is dat je, uh, uh, net zo al, dat je eigenlijk zonder volume toe te voegen... ...dat je toch een lift kan krijgen. De belangrijkste indicatie is de wangen. Dus die hangen en ja, dan moet je het volgens een bepaalde techniek moet je het inbrengen... ...en daardoor kan je een bepaalde lift genereren. Waardoor ja, je soms ook die puffy cheeks, wat sommige sterren bijvoorbeeld hebben, dus kan voorkomen. Maar het kan ook een duidelijke versterking geven van, uh, om een lift te genereren. Want het huid wordt wat strakker. En dan als je met een klein beetje filler erbij komt, kan het dus een, ja, een, een, een, een, een, een, een zeer goed effect geven. Ja. Het nou, nadeel is, net zoals bij eigenlijk elke happy lift, is dat het, uh, dat het resultaat wat wisselend kan wezen. De free floating heeft wel een van de hoogste tevredenheid en is, uh, ja, ook, uh, geeft gewoon over het algemeen wel een mooi resultaat. Maar zoals ik al zei, uh, het is toch nog het wisselende resultaat dat het een operatie is, of het eigenlijk een kleine operatie is. Um, en die ook nog relatief duur is. Maakt het een beetje een lastige behandeling. Nou, je kunt free-floating met name voor gebruiken. Met name voor, de, de, um, voor ja, de hangende wangen. Daar kan je het voor gebruiken. Dat is de belangrijkste indicatie.